Ik ben op het idee gekomen om het hier te doen, omdat ik voldoende inspiratie van de grote landelijke bijeenkomsten had dat ik van overtuigd ben dat deze beweging eh, de kwaliteit van de zorg kan verhogen naar waardevolle zorg voor iedereen. Nou, eh, het was al bij ons de bedoeling dat we vanuit de cliëntenraad twee keer per jaar een bijeenkomst hebben speciaal voor familieleden en vrijwilligers en cliënten. Dus dit viel heel goed in onze doelstelling en eh, wij hebben. Eh, de mensen bereid gevonden om zelf alle uitnodigingen te versturen naar de mantelzorgers, naar de cliënten en naar de vrijwilligers en de penalleden die we zien kort hebben. In ieder geval heb ik gezien dat er bij de zorgprofessionals heel veel animo is om weer handen en voeten aan te geven. En die voortgang op gang te krijgen. Om die zorg hier radicaal te vernieuwen. En ik heb, ook gemerkt, ik heb ook gemerkt dat zelfs bewoners lekker radicaal zijn. En dat vind ik geweldig.